Wilt u in Bangladesh wonen, ongetwijfeld een prachtig land, maar geen dijken, bijna altijd onder water. Dat staat ons ook te wachten als wij hier met elkaar de dijken niet verhogen. Anders wonen we straks onze kinderen, onze kleinkinderen, onze achterkleinkinderen in Amersfoort aan zee. En dat moeten we zien te voorkomen. Daarvoor moeten we nu al maatregelen nemen. Daarvoor moet er nu geld vrijgemaakt worden om ervoor te zorgen dat de dijken worden opgehoogd, dat we straks veilig wonen, droge voeten houden en niet naar Duitsland hoeven te zwemmen. Daarom zeg ik, stem AWP, de Algemene Waterschapspartij. Niet politiek, wel deskundig. Lijst 9. Dank u wel.